In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Teams als docent een opdracht kan beoordelen. Ik heb een student een opdracht toegewezen en die student heeft dat intussen ingediend. En ik kan hier zien dat mijn opdracht is ingeleverd. Eén van één. Ik heb maar een één student toegekend en deze heeft hem dus ingeleverd. Wil ik deze opdracht beoordelen dan klik ik op de opdracht en kies ik voor beoordeling. Je ziet dan een lijstje van alle studenten die deze opdracht moesten maken. In dit geval is dat er maar één. En bij deze student kan ik dan zijn werk inzien. Wat een Word document is in dit geval. Ik kan zien wanneer dat is ingeleverd. En ik kan hier bij dit vakje feedback geven over de opdracht. Ik kan ook nog punten toekennen mits ik dat in de opdracht heb aangegeven, dat er ook punten bij te behalen zijn. En op het moment dat ik op retourneren klik, dan krijgt de student de opdracht terug en kan daar nog steeds aan bewerken. Zolang de einddatum die je hebt ingesteld niet is verstreken, kun je dit dus heen en weer sturen en kan de student dus steeds blijven werken aan zo'n opdracht. Pas als je in de instellingen van de opdracht de datum Terugzet naar nu, dan zal de student dus niet meer kunnen inleveren. Ik klik op retourneren. Op dat moment zal de student in zijn overzicht zien wat jouw feedback is en zal ook de punten die je hebt toegekend daar kunnen terugvinden.